Dit is een extra journaal met Bieke Elegems. Welkom bij dit extra nieuws. De Finse regering heeft zo pas een wet goedgekeurd die transgenders meer rechten geeft. Een van de drijvende krachten achter deze mijlpaal is Sacris Coupilla. Dankzij zijn werk hoeven transgenders zich niet meer verplicht te laten steriliseren om wettelijk van geslacht te veranderen. Wil jij Ik dat dit over... nieuws realiteit wordt? Schrijf dan mee geschiedenis tijdens de Amnesty International Schrijfmarathon. Want jouw brief kan levens veranderen.